Na onze VG-app voor iPhone presenteren we hem nu ook voor Android. Uitbellen en gebeld worden op je mobiel met je zakelijke nummer. Wil je ook je telefooncentrale op je mobiel? Neem dan contact met ons op.